Zou hier iemand uh, zich voor hebben gedaan als agent en deze persoon uh, overvallen hebben of iets. We gaan het even aanhouden. What the fuck? Wat gebeurt hier? Die steelt hier gewoon auto. Uitstappen. Stoppen. Hier komen. Ben aangehouden. Goed. Stoppen. Ben aangehouden. Alle mensen, leuk dat naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD van een En vandaag ga ik op pad met Wim en met de Touran 2016 uh, gemaakt uh, door team Elfa Teambox. Door een ministerie van Mods, maar dat wisten de meeste denk ik wel. Uh, nou, geen bijzonderheden verder aan de voertuig, dus ik hoef hem niet helemaal uh, te showen. We doen wel even voertuigcontrole zoals altijd. Nou, deze gaan allemaal tegelijk aan. Die kan uit, die kan uit, die kan aan. Zo, en alles doet het. ook. en alles gaat een beetje verkeerd nu is er alles uit uh, ingemeld voor de C, kooplampen aan, in zijn drive zetten en gaan ik hoop dat het goed gaat want mijn controller die heeft er niet echt zin in en daarmee bedoel ik dat hij nog wel eens uh, opeens allemaal random knopjes wilt indrukken als ik bijvoorbeeld gas geef uh, met het gevaar dat ik eventueel per ongeluk eruit kan springen maar daar gaan we niet vanuit en ik merk meestal wel als dat gaat gebeuren dan opeens gaat het groen aan en dat soort dingen dus, uh, maar dat is nu nog niet het geval. Ligt ook een beetje hoe de kabel uh, hangt. Als de kabel heel uh, mooi recht achter de controller aanhangt, ja, een beetje raar uit te leggen, Dan gaat het goed. Maar als hij echt helemaal gekronkeld zit, ja, dan gaat het ook iets missen. Het is ook een oude controller, de PlayStation 3 controller is het die ik samen met mijn PlayStation 3 heb gekregen en dat was 2011 of zo. Dus dat is al lang geleden. We zo, we eerste melding voor ons? 1, Lincoln 18 Ga je het Prioriteit 2 Goed, we gaan even naar Prioriteit 2 um, Zou zijn gebeld uh, Zou iets zijn met de buurman uh, De melder geeft aan Dat uh, hij zich zorgen maakt Om zijn buurman of vrouw Ik geloof Man We gaan de kijken nemen Prioriteit 2 Dus het wordt door het OC niet ingeschat Als een uh, hoe oh, urgente melding, als maar goed ook. En voor mij is het geen uh, melding om uh, door rood te rijden of uh, vrijstelling te gebruiken. Ja, hier kunnen we wel niet tegen, hè? die wilt linksaf. Dan gaan we eens kijken of we iemand aantreffen en zo ja wat daar aan de hand is maar als we die gewoon in goede toestand uh, aantreffen dan uh, hoef ik daar verder ook geen vragen bij te stellen dan is het gewoon klaar is dat de buur al, de buurman denk ik hoor ja meneer Uw buren vroegen of we uh, even u uh, konden elkaar of alles goed was. Oh, kut wat zei hij. Hij zei iets whatever. Hij is daar niet echt blij mee geloof ik. Whatever it is of as we didn't do it. Oké. Okay. Goed. Mag ik even een idee van u zien? Gewoon, hij doet een beetje apart. Nou, verder niks aan de hand. Um, op basis van het antwoord wat hij mij geeft, en ik weet niet of het mag, ga ik u even fouilleren. Um, ik weet niet of dat een legit reden is om iemand te fouilleren. Even voorwerpen nu nu bij mag hebben. Nou, goed. Oké, okay, nou, ik weet niet waarom u zo reageerde. Er is niks aan de hand verder. Ze maakten zich gewoon ongerust. Misschien als u al een paar dagen niet meer gezien. Ik zou zeggen, fijne dag verder. Ik ga het hier laten. Please make contact with the neighbors. En let hem nou, everything is oké. Okay. Maar waar is de neighbor? Ah, oh, dat zal hij wel zijn die daar zo stil staat. Hallo! Nee, oké. Okay. Wie is dan de neighbor? Staat hier iemand? Nee. Staat hier iemand? Nee. Nah. OEC, oh, dan mogen de melder terugbellen tot alles goed is. Als ze het willen weten, als jullie het willen doen. En dan gaan wij door. Naar de... okay. Eerste prior 1 melding voor vandaag. Oké, okay, daar gaat het dus af van mijn controller niet zo leuk, dat ik 12.01 uh... 12 ik heb zicht op de verdachte. 1 12. gehoord. Yes. Hoi, vertel. Oké, okay, kom al even naar je staan. Zou hier iemand uh, zich voor hebben gedaan als agent en deze persoon uh, overvallen hebben of iets? We gaan even aanhouden. Oh jeetje agent, uh, ik ben zo blij dat u er bent. De, de auto reed achter me denk ik een uh, paar minuten geleden. Hij deed uh, een, uh, een badge, een uh, ja, politie badge uh, laten zien. Het was een gewone auto, geen uh, zwaarlicht of iets. Ik was niet aan het, uh, ik reed niet te hard of iets. En uh, het, het klopte gewoon allemaal niet. Uh, Zou een uh, uh, politie... Agent buiten dienst ook iemand laten stoppen, denk je. Het was echt raar. Uh, toen ik niet naar hem luisterde, reed hij weg. Maar ja, um, ja over zijn auto. Het was zeker geen politieauto. Um, maar ik weet zeker dat hij er wel zo was gekleed dat hij eruit zou gaan, de politieagent. Het was wel een model wat jullie uh, reden, uh, wat jullie gebruiken. Een Buffalo, ja, die, die kennen we inmiddels. En 119 was het laatste op de... Uh, Kenteken. De laatste drie cijfers. Nou, hij rijdt op het strand. Bedankt. Hier kan ik niet omlaag. Hier ook niet. Dan gaan we even hier. Nou goed. We, we gaan eens kijken. Buffalo is zo'n uh, FBI auto. Of eigenlijk uh, moet het zo'n Dodge uh, Charger uh, voorstellen. Die ze in Amerika wel echt gebruiken als politieauto. En ja, kent hem wel als je hem ziet rijden. We rijden over het strand. En mijn auto, de Touran, is niet echt gemaakt om volledig over het strand te rijden. Dan even kijken of we een andere plekken tegen kunnen komen. Uh, ja, lekker jong. Oh god. Nou, fixen we zo meteen. Oh, daar nou rijdt een auto. Target last reported heading westbound on Del Perro van weet niet het op. die? 2010 we hebben is. Adam, ...verzekerd. With caution. Nou, Hallo meneer. Hey. oké. Okay. Even kijken. We gaan een uh, ID zien. En ik wil die handen op het zuur laten. Dus laat ze daar maar gewoon. Ik mag even van mij uitstappen? Vuurwapen. Je gaat geen rare dingen doen want dan zal er geschoten worden. Je heb veel vuurwapen bij, ik weet niet of het mag, zo te zien uh, heb je daar niks voor uh, bij. You find and removed a pistol, oké okay, mooi. Nou um, ja, goed, ik ga naar het bureau, ik ben aangehouden voor uh, imi uh, imiteren van een uh, agent en dat mag niet. Dan gaan we verder even uitzoeken en nou voor verboden wapenbezit. Want in Nederland is het niet zo meer toegestaan om een vuurwapen te dragen. Die voertuig is ook niet verzekerd. Er komt er ook nog bij. En die laten we uh, afslepen. Is dat gebruikelijk bij? Ik kwam anders hier even snel op de parkeerplaats zetten, maar goed. Wat is er nou is nu eens vandaag? Voor de achterna houden. Zo. Ik ga hem naar mijn collega mee. Oh god, waar ben ik? ik lig onder daar, oh. Ja, hij spande hier en hij deed zeg maar, oh, heb ik nu opeens Hoe kom ik daar nou aan? Had hij dat bij zich ofzo? Hij hey, bedankt hè! Nou goed, die die is afgeschreven, die gaan we niet meer kunnen gebruiken Maar kijk eens wat we hebben Zo! En door. ctrl I doen. Komtie en instantie een bericht voor alle wagen. We are code 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Any unit in the Vespucci area. We have a high ranking game member in transit. On um, Del Perro freeway. die men in de gaten houden. Lincoln, 18. Dan wel volgen. Rijt, ah, motor rijdt hij te zien. Ja, hij rijdt iemand aan. Rechts over het strand gaat een fietser of een motorrijder. Zitten in een fietser. Erg snel. Ja een fietser. Die moeten we even volgen. Dat zou een gevaarlijke verdachte zijn. Die mogelijk ons naar een uh, plekje gaat leiden uh, waar zijn uh, zijn zijn gang zit of uh, zijn uh, criminele bende om het maar even wat meer Nederlands te maken Hij wil in ieder geval uh, snelheid goed inzitten Ik weet niet of ik eerst nog in de buurt moet komen om hem te volgen. Die rijdt echt hard joh. Oké, okay, nu zijn we in de buurt. Zoals je rechtsonder ziet uh, is het voor 1 vierde ongeveer rood. Dat betekent dat we hem al voor 1 vierde hebben uh, laten ja, bang maken een beetje tot, tot we hem hebben laten merken tot hij ons. Uh, tot wij hem volgen. Hij is in ieder geval wel echt snel hoor met die fiets. rechts vrij. weer hetzelfde verhaaltje als ik elke keer bij dit soort meldingen meld het valt niet het valt heel erg op als ik gewoon achter hem sta gewoon mee rijd. en het valt niet op als ik hier zo op een afstandje sta te wachten totdat hij verder fietst, nee dat valt niet op joh gelukkig heeft hij geen spiegels of normaal zit er geen spiegels op een fiets kan wel, dus het zou niet, als hij niet achterom kijkt zou we ook niet kunnen weten tot we hem volgen want ik kijk niet heel vaak om op mijn fiets. Dan zou ik wil oversteken of een bocht wil maken. Of what the fuck? Wat gebeurt hier? Oké, okay, ik schiet grandioos mis. Oce uh... aan de kant. Hij heeft er iemand geschoten, maar zo te zien ligt er niemand. Stoppen! Handen laten zien of er wordt geschoten! Meewerken! Meewerken, liggen! Liggen! Ik heb blijkbaar een uh, zaklamp op mijn uh, Walter. That's pretty badass, maar een bericht voor alle wagens, een bericht is voor alle wagens. In... dan ben je niet. Je steelt hier gewoon een auto. Uitstappen. Handen laten zien. Goed zo. Oké, okay, dit kunnen we dus niet doen. Hè? Ik moet jou even... meenemen. Want als hij naast mij gaat staan, dan pak ik. En ik wil hem arresteren. Dan maak ik zijn handboeien los. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Oké. Okay. O oh, even een sit-trap, Want zult u zult zich vast ongerust maken, of niet? 12, ja, 3, kijk eens aan 3, 4, wat 3, 4, is 3, 4, uw status, uh, 4, 5, Nee, Dat ga ik u eens uh, haar fijn vertellen. Oh, daar krijgt hij. Is... Um, nou, ik vertel het even. Ondertussen starten we zo meteen het spel opnieuw op. Eén persoon aangehouden voor uh, doodslag, verboden wapenbezit, negeren stopteken. Andere persoon uh, stal, steelde, stal een auto recht voor mijn neus, kwam ook nog om mij afrijden. door middels van procedure die persoon kunnen aanhouden. Uh, Beiden gaan naar het bureau en wij uh, gaan even buiten dienst, want we hebben wat porto-problemen en dan komen wij weer terug. Ja We moeten dat hier zo maken, voertuigproblemen, porto-problemen, problemen, het maakt niks uit, ik zie jullie zo en we zijn weer terug ik heb even mijn toeran laten afslepen op het moment dat je tot de game crasht en je zit niet in je voertuig dan is het opeens jouw politievoertuig niet meer en is hij afgesloten dus hij stond met sirenes aan staat hij daar nog kijk die meldingen zijn wel leuk van de achtervolging die opeens random langs je komen maar het is niet leuk dat ze um, dat ze dan meteen als ze stilstaan met z'n tweeën beginnen te schieten daarop op die auto zit geloof ik op zijn telefoon of die was iets aan het doen kenteken controle ik ga ja. het volgende kenteken voor in aantrekken 4, 6, my Julianne, 2, Is niet slim als ik achter je sta om zoiets te doen hè? Doe oh, Hallo. Hi. Rijven naar die zin. wel Frank eigenaar van het voertuig zie ik waarom die burn-out slaat ik een beetje drie keer nergens op hè ik was gewoon mijn uh, <laughs> ik was gewoon mijn uh, voertuig aan het testen agent goed ik ga je wel een bekeuring voor krijgen want dat is gewoon een gevaarlijk rijgedrag artikel 5 uh, is dat denk ik dangerous driving of careless driving reckless driving burn-out is misschien ook nog uh... krijg van mij een uh, uh, reckless driving 650 uur niet niks en drie punten op je rijbewijs maar je bent zo te zien geen beginnend bestuurder meer dus dan uh, start je geluk oh daar gaan mijn controller en vasthouden die glijdt altijd ze lukt van mijn been af die uitlaat daar hier aan de rechterkant hoort dat je nooit gezien alleen bij bussen en vrachtwagens We've got an officer in need of assistance. In Pillbox Hill. Units respond code 2. Excuse me, I'm late. Can you move? Dispatch! This is Victor 13. We're on it! Any unit in the Vespucci area. Citizens report narcotics activity in Vespucci Canal. rechtdoor zou hier een uh, drugslap zijn gesignaleerd mogelijk een medslap in ieder geval een uh, verdachte caravan camper hoe heet dat ding dit is een camper oké okay, wat hebben we, even kijken um, verdomme. C uh, eenheidjes erbij met spoed. Eén collega vraagt om assistentie. In canal. Oh Stoppen, Responding hier komen. Met ben aangehouden. Stop. Stop. Stop. Stop. Stoppen. Stoppen! Meewerken, meewerken. Me Niks raads met die hand doen hè. Luisteren, ik weet niet wat je van plan bent. Oké, okay, ehm. Um, transport hier aan het spoed. Eén collega vraagt om een assistentie. Wat is aan de hand? We yeah. hebben twee verdachten nog call. aan het rennen. Ik ben rijden denk ik bijna. En die rennen, die rijden wel erg uh, hard. Ik nee. heb het thuis transportje al. Neem me mee, neem mee. Kunnen wij nog snel achter die andere ja goed zo dank je we gaan er nog twee tussen de voet vandoor die zaten niet in het voertuig en daar ben je bedoel ik in die camper maar wel in uh, in een voertuig dat er duidelijk bij hoorde staan blijven keurig stoppen Oké, okay, die is dood die zat uh, bekneld tussen mijn auto en uh, de muur voor ongeluk. Ik vond het ook een best mooi dat klem gezet. Goed. Stoppen! Ik ben aangehouden! Hier komen, goed zo. Niet antwoord verplicht, we gaan even uitzoeken hoe en wat, wat er allemaal gebeurd is. En dan naar het bureau. Nu het belangrijkste. We gaan die camper uh, of die caravan. En ze, uh, nee, camper. Camper. Wat zeg ik nou steeds, caravan. We gaan die camper eens uh, bekijken of daar ook daadwerkelijk iets opvallends in zit. Of dat er iets anders mee was misschien gestolen, dat ze daarom allemaal vandoor gingen. Kan ik hier afsnijden? koop het. Anders. Uh. Want hun kunnen nooit zo snel vandaarna hier zijn gerend gaan we het doen gaan we het doen hoppa alle gedaantjes zijn welkeurig dicht en rookt een beetje dit voertuig was van hun hè? ik staan op de naam van... Ik ga het volgende kenteken voor een aantrekking. 2, 5, Whiskey, Romeo. Ja twee, weet je, twee, ik... Um, ik felony. zag ze hier geloof ik... Nee, ik denk dat Sewa een van hun is die hier toevallig... Want ik zag hier iets gebeuren. Hier viel iemand. En ik weet niet of ze eruit sprongen. Of dat ze hier gewoon... Um, of dat ze daar stonden en werden aangereden door die auto. Want die auto zou ik ook rollen. Dus ik neem deze... In beslag, die gaat door de recherche, etc. worden nagekeken. Van binnen zie ik niks opvallends Kan ik daar iets mee? Zo, terug op het bureau. Samen met mijn collega's van de landelijke eenheid. Gaan die hem daar parkeren, zal ik hem hier parkeren. Ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Hoop jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag bij de volgende over twee dagen. Zoals altijd. Tot dan. Doei.